Wendbaar werken is een uitdaging voor organisaties. Het vraagt iets van het management en van de werknemers. Is dat niet een gevaar van deze aanpak, dat je op een gegeven moment maar ergens eindigt? Want ik wil als manager wel, ik heb beloofd hier, hier wil ik zijn. Ja. Uh, de, het is zeker het gevaar, alleen het gevaar is geen gevaar, het is namelijk je succes. Dus als je terechtkomt waar de klant wil, dat je terechtkomt en je levert, waar de klant heel blij van wordt en wat echt toegevoegde waarde heeft, op dienstverlening waar de klant echt op zit te wachten, ja, dan heb je het goed gedaan. In de mooc Wendbaar Werken gaan we in op de delers van Lean, Agile en Design Thinking aan de hand van vier principes die in elk van de pijlers terugkomen. De MOOC biedt een sterke set aan tools die je afhankelijk van het probleem dat je wilt oplossen of de innovatie die je wilt realiseren kunt inzetten. In het eerste principe gaan we in op de manier waarop je door de ogen kijkt van de gebruiker. Hoe geef je jouw product of dienst samen met de klant vorm en zorg je dat deze echt waarde toevoegt? In het tweede principe laten we zien dat je ambitieus moet zijn in het bepalen van de gewenste richting. We geven je handvatten die je helpen om in kleine stappen naar je ambitie toe te werken door continu te experimenteren, te leren en te verbeteren. In het derde principe leggen we uit waarom de medewerkers binnen het door het management gestelde kaders de vrijheid moet krijgen om de producten of diensten naar eigen inzicht vorm te geven. In principe 4 staat tot slot het betrekken van alle belangstellenden centraal, al direct vanaf het begin van het traject. Raak geïnspireerd! Leer hoe je de principes praktisch toepast met onze how-to-video's. ...of verdiep je in de achterliggende theorieën. Ga naar omook.nl en volg de MOOC Wendbaar Werken.